Hallo, ik ben Mark en dit is uh, Santi en ik ga jullie laten zien wat de leuke uitlaatplekken zijn in huizen. En vandaag beginnen we bij de eerste uitlaatplek. Kom maar, Sant! En de eerste uitlaatplek, dat noem ik wel de uitlaatplek Kos. En dus het eerste stuk gaan we nu lopen. Ga je mee? In huizen betaal je geen hondenbelasting. In huizen hebben ze wel regels. En een van die regels is dat je ten alle tijde... Ja, ...de uitwerpsel van je hond moet opruimen. Wat er kan gebeuren is dat een boa kan controleren... ...of jij voldoende poepzakjes bij je hebt. In ieder geval twee, want als hij één keer een uitwerpsel gedaan heeft... ...dan zal je de, een tweede zakje moeten kunnen laten zien. Dan moet ik zeggen dat ik zelf nog nooit door een boa staande... ...of door een politieman staande ben gehouden met mijn hond. Nou, het eerste stukje veld hier, wat we zien, is de eerste akker. En uh, ja, hier zie je nog wel duidelijk een beetje de sporen van, van, van, van, van, van toen de auto's hier reden. Maar de afgelopen, nou, de laatste 10, 15 jaar, zie ik hier eigenlijk alleen nog maar uh, uh, fietsers voorbij komen. Nou, hier begint het uh, Schelpenpad. Als je dit pad uh, helemaal doorfietst, dan ben je over 10 minuutjes ben je bij restaurant de Tafelberg, bij de Blaakumse Hei. En de grap is dat... Uh, ik ben nu 49, dat uh, toen ik een jaar v, uh, 5, 6 was, ik met mijn vader iedere zondag, bijna iedere zondag, uh, ook wandelde naar de Tafelberg toe. En eigenlijk hetzelfde pad liep. Bizar is dan dat je dan uh, uh, 45 jaar verder bent en eigenlijk hetzelfde pad nog bewandel. Ditmaal met, uh, met mijn hond Santi. Nou, hierom uh, noemen we dit terrein Kos. Bij deze uh, splitsing... Er was hier altijd een kwekerij waar taxussen stonden. Een oud hek eromheen. Er stond al een bord kos. Vandaar dat we het altijd Terrein Kos noemden. Alleen sinds, uh, sind, sinds een week is, uh, is, zijn de taxussen allemaal verwijderd. En is het hek ook uh, verwijderd. Dit is dus het, uh, het pad richting de Tafelberg. Het uh, fietspad. Ik ga hier linksaf. En steek het stukje bos in. Santi kent het al. Ik noem dit de korte route. Je hebt ook de lange route. Misschien dat ik die later nog een keer laat zien. Maar dit is de korte route. Zeker s'morgens. Voordat ik naar mijn werk ga. Even met Santi hier het bos in. En er zijn een aantal dingen die ik heel bijzonder vind. Oh, dit is hier prachtig. Wat hou ik van het bos? Ik kan uh, ik was medelijden met mensen die in de stad wonen. Ja, dan kan je natuurlijk naar, uh, naar een park toe gaan. Een stadspark toe gaan. Maar echte rijkdom... Is toch hier met je hond lekker in de bos lopen, geluid van de vogeltjes. Ik zou mijn uh, kinderen dat niet willen ontzeggen. Hè? Toen ik hier uh, voor het eerste keer kwam, viel mij op dat uh, dit bos eigenlijk vol zit met uh, planten die je misschien helemaal niet in een normaal bos uh, tegenkomt. Zo uh, zie je daar, zie ik allemaal allemaal hosta's. En hier, kijk. Eonimus. En dat idee gaf mij hier dat er allerlei planten zijn die eigenlijk helemaal niet normaal in een bos thuis horen, maar gewoon in een tuin. Dus mijn idee was dat hier iemand gewoon tuinafval gegooid heeft, neergegooid heeft. En dat tuinafval in plaats van dood te gaan is waarschijnlijk weer wortel gaan schieten. En heeft zich hier een plek genesteld in het bos. Ja. Hier zie je weer de volgende akker. Dan heb ik hier weer het pad, langs het hek. De grap is dat ik deze route ook wel eens een keer met de fiets doe. Uh, alleen met de fiets moet je hier altijd opletten dat hier de takken nogal laag hangen. Huizen is dus eigenlijk een fantastische plek als je een huisdier hebt of als je een hond hebt. Er zijn uh, in huizen... Oh, zie, daar gaat de tak. Er zijn in huizen heel veel plekken waar je gewoon lekker vrij met de hond kan wandelen. En ik hoop dat je aan de hand van deze video gewoon wat herkenningspunten hebt. Ik, uh, ik heb Lucas, ik heb een uh, zoon van, uh, van drie. En met Lucas ben ik er gek op, ja het is nu eigenlijk nog te vroeg, maar die springbalsemine. En er is niks leukers dan, dan als die springbalsemine rijp zijn, dan hebben ze van, van zo'n dikke kokon, om die dan uh, kapot te knijpen. Bam, bam, bam. Ja, vindt mijn kind leuk. En ik eigenlijk ook wel. Daar is het veld, de andere route die je kan lopen naar de Tafelberg. Hierachter in dit bos zit... Uh, ...zit de scoutingvereniging. Hier, nu zit de scoutingvereniging Montgomery. Toen ik jong was, zat daar de scoutingvereniging van Fasanta, de Vasanta-groep. En het andere herkenbare punt hier is... ...dat we hier de paarden zien. En zo lopen we langzaam terug naar de auto. Nou, een ander herkenningspunt, de hond met drie poten. En, uh, ik weet eigenlijk niet precies wat voor hond het is, maar het is een bruine hond. En hij heeft drie poten. Ik hoor wel eens mensen zeggen, van waar, waar wandel je bij Kos? Oh ja, bij de hond met de drie poten. Maar goed, misschien zien we hem. En anders probeer ik er nog eens een keertje een plaatje van te maken. Nou, in de verte zien we Huizen, de Dr. Kuiperlaan. Hier hebben we één pad naar naartoe. En dat is het pad richting de auto. En wat natuurlijk grappig is, dat vinden Huizen belangrijk, is dat je daar in de verte de kerktoren al kan zien dan moet ik zeggen dat mijn ogen niet meer zo goed zijn als een paar jaar geleden maar uh, je kan zien hoe laat het is en volgens mij is het uh, tien voor acht doorsteek hobbelpad Loop, dat pad loopt weer terug naar het uh, naar, naar het, schelpenpad. het zonnetje schijnt uh, lekker prachtige prachtige lucht ja, en je hoort hier natuurlijk in de verte hoor natuurlijk iets van de weg, maar goed, waar hoor je niet de weg, in ieder geval niet het gooi. Overal hoor je wel iets van de weg, maar dit zijn geen storende geluiden. We zien daar op uh, de parkeerplaats de auto al staan. Nou, dit is uh, een van de eerste hondenuitlaatplaats die ik je wil laten zien.